فولان الحياة كانت زينة عندهم الخوتي شوف اخوتي انا جينا للطواحين Oké, allonsje voor. Dat is gewoon een Even Vinden jullie het leuk om dat even te bekijken? Ja. Ja. dat dan ga ik dat kom de is Nederlands. Nou, dat doen we in het Nederlands. Ja. Als er vragen zijn, dan hoor ik het. Oké, dankjewel. Touwzwaar, ja het wordt nog steeds van plantaardige vezels gemaakt. Okay. Niet van dierlijke vezels, niet van haren, maar van plantaardige plant vezels. Ja, ja, ja. Nou, wat zijn plantaardige vezels? Onder andere deze van die plant die buiten staat. Dan worden de bladeren die worden gekneusd, worden gewassen en wat overblijft zijn de vezels en dat is sisal. Ja, nee. Sisal? Sisal, lina goedje, mijn sabra. over, Ja de losse vezels worden in elkaar gedraaid tot één touw, Dat maakt het mooi sterk. Okay. Maar sissel is hard aan je handen, Er zitten vezels in, net splinters van hout. Ja, is, doet altijd een beetje zeer aan je handen. Dus als je een touwtje wil hebben wat lekker zacht is aan je handen, okay. kun je beter lekker hennep En Hennep is ook een plantenvezel, en hennep komt van deze plant, hij is intussen niet groen meer, maar dit is de hennep. De hennep, ja, de kief. Ja. En dat is niet de hennep die op van die kleine zoldertjes groeit en in keldertjes. Maar buiten? Bu dit is buiten, ja. Die groeit in Marokko, hoor. Ja, ook. Heel Kijk. veel, ja. Nou, in Nederland ook. Okay, Kijk, dus dat, dat is heel mooi. Ja, die hennep die wordt geoogst, Dan worden de vezels uitgehaald en daar wordt touw van gemaakt. Oké. Okay. Goed. Eh, genoeg gepraat. We laten eens zien hoe we touw draaien. Ik heb een hulpje nodig. Niemand aan het helpen? Ja? Kom maar. Altijd maar zo een... hè. Je moet ook geld. Je kunt ook een beetje deze kant op voorbij kijken. Hans-Holger. Koest. Zo. Koest. Ja. Dan wil hij bouwen op Ja, kom maar. Kijk en wat er nou gebeurt door het draaien. Ja. Wordt er een bepaalde, ja, gaat prima, gaat goed. Wordt er een bepaalde spanning in dat touw okay. opgebracht? En daardoor zie je dat die losse garens al in elkaar draaien. Right, ja. Eigenlijk tot al vier touwtjes. Maar dan zijn we er nog niet, het moet verder. Ik mag ietsje sneller? Gaat het nu goed? Ja, helemaal goed. Je ziet ook door het draaien wordt het touw korter ja je het in elkaar draait ja je ja ja dat ja kort. Oh, ja. daar ook, ook ja ja nu ja ja ik ja ja ja nu ja ja ja ja ja ja en dan kijk je wat er gebeurt. Oh, oh, gaat... stop, stop, stop. ja gebeurt. ja toe. ja ja ja ja te Ja, toch, dankjewel. Kijk, zo verder. Er worden nog steeds touwen gemaakt. En dit we laten hier zien hoe de boeren vroeger hun koetouwen maakten. De koetouw, de naam zegt het al, gebruikten die om een koe vast te houden. Nou, de koeien hadden toen nog horens. En dit werd dan met een lusje om de horens vastgebonden. Het werd eromheen gedraaid en de koe moest op zijn eigen touwtje passen. Als de boer hem nodig had, haalde hij het touw los, hij vervoerde de koe en daarna werden de touw er weer omgebracht. Maar om een goed koe -touw te hebben, moeten we altijd een oog aan zitten om de horen te doen. Maar die mag de koe er niet uittrekken, dus een knoop is niet genoeg, het moet sterker zijn. Nou, daar hebben we een mooie knoop voor bedacht. Nog een keer doorheen als het even wil. En dan kun je zien dat je een verbinding krijgt die er niet meer uit te halen is. En ik hoorde net Marokko. Wordt dat ook zo gedaan? Ja, kan. Kan, ja? ja? kan. En waar maken jullie nog meer touwen van? Ja, ik weet niet dat eh, Marokko zo touwen van, maar ik weet dat het wordt gerookt. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> Goed. Kijk, lust eraan. Trek hem er maar eens aan. Wie heeft de koeien thuis? Nee. <laughs> hey. Nee, oh. Kun je tootje springen? Uh, nee. wie, wie heeft de Ik heb koeien thuis. Jij koeien thuis? Ja, ik heb koeien thuis. Even mee. <laughs> Nou, hartstikke bedankt. Dank u wel, Applaus. Dank je wel. Ik heb hier nog een akkoorda. Ik het Ik ga alles maar ze hebben erin. Ik ga alles Water, Op de kust heb je de zee, hè? dit is de Noordzee. Ja. En hier heb je duinen. En de duinen dat zijn kleine bergen. Nou, als wij geen molen zouden hebben, of geen, uh, uh, geen water werken, geen delta werken, dan zou dit allemaal water. We zijn twee meter hoger verder naar Maar nu is het waterveil uit de water. kijk Omdat het zo droog is. Hij staat niet meer in het water, dus als je nu eraan draait, dan komt er geen water. Maar normaal, als je hier draait dan komt het water daar, gaat Ja, maar nu niet, het is te laat. Ik kom in de aan Ik vind het water. Nou, en ik weet niet of jullie wel eens... <laughs> Zijn jullie wel eens met een schip op Scheppel geland? Ja, ja. Oké, goed hé, naar de molen. De molen heeft een Want als de ligt, de ene deur stilstaat dan, dan de molen niet meer in of uit kunnen gaan. Dus daarom hebben ze twee deuren, dan kun je altijd één deur gebruiken. Is het zonder machine? Zonder machine, ja, door de wind. Door de wind, de wind is de energie. Ja, ja. je ook een je gehoord met de day day. Day. Yeah. Ja. Daar onderaan, als je eromheen loopt, je staat ja? op dat bruggetje, dan zie je ook nog een stukje. Ja, dat staat er niet echt. Heel. dat? is echt een Heb Ja. Een keer doen we om nog niet. هذا يمكنك أن يدورها على حسب الريح في المكان الريح يعني كنت تدور حسنا أختي هذا الذي ترى منك يرمي منشار كل مدريح كين واحد من عشر الدخل، تقطعت يعني شنو بغيه قطعه؟ إنك شوفوا هيا يعني طح طحون نبل من كل مدارت كل مكان ين واحد من عشر تقطعه. زي ما كنشوفها واحد معلق هنايا حنايا، زي في ما عرفت تبعت يكونوا الداخل، ما كنتش في شيء وليهم، يمكن تشوفوا عليها، ودي كانوا واحد لهم محتاجين داروا هادو المطاحن هادو. مطاحن نجارة. اوكي يا قوتي يعني ها الطحونه كالدور كلها ها ما لتحت لكن واحد ها هما هذا اللي ها ها ها ها هذو ها ما ها ها ها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 Maar van kuldige het is ook een keer gezellig, hè, dat ik ook bij ben, hè. erbij. Ja. allemaal even en, en uh, mag ik vragen, ja. wa wat deden je wat beroep hadden die? mijn mijn vader was een militair en mijn moeder was een huisvrouw. bij de fase, alhamdulillah. zoals ik nog de ene kant, we zijn aan de andere kant. de hey jongens! We trekken de boot deze kant op, oké? Oké. Goed op mannen. Kom op op deze kom op. Dankjewel. Oh, het is wel heel goed. Opa. Wel ik heb nat goed gehaald. Trekken? Je moet wel nat. vind je dat erg? Zij heeft slippers, dat is geen probleem. Nou, Waarom trekt hij de boot nog terug? Ja, natte op de boot. Ik heb een keer een gezicht gehad, lagen er allemaal van die. Ik heb een keer een gezicht gehad. Ik Alsjeblieft. Ja. Hey, Hallo. Hallo. Ja, ik ben even touw ik ben met de zorg bezig. Ja, is goed. Ja? Jullie kunnen wel even kijken of je dat leuk vindt. Nu Op de ouderwetse manier? Ja. Nou, kan ik kan ook achter de zwab van Philbert, kijk kan zo hoor. Oké, die ook een... Sasha weer, en een naswaas weer. Oké. En die passen hè? Ja, die Een ja. Wie? Ja, is goed. En deze mensen die gingen toen ook naar uh, Zweden. En daarom zie je dat het blauw en geel geverfd is. En hier in die, okay. een en dat doosje, een, die van hout gemaakt, hier deden ze allemaal spullen in. Want um, omdat het aan het water lag, was het dat het water op het land kwam. En dan stond hier water. Als ze in de dozen zaten, dan ben je niet nou oh, oh, oh, ja. op is helemaal dus, man, hoe zie je de baby? Het ja. is een nase grote. En dan ook. De cozeno. De cozeno. دا بوص لنا أبو مصباح خوتي هنتم كانوا كين صراحة ويجون الناس الأغنياء في أمستربا مكانيش حلا دي مين ما له خيانته أوكي أوكي شو ممكن Rond, en, er is die de en die zorgde dus dat het allemaal ging draaien, en dat het en die stampers taart... ...lauw, kan door, See? Ja, En nu kan je het scherm te maken. فركه اخوتي الفركه الشتاء اللي عقلها اليوم شوف مكانتي الصالونه كلفني